De Eens op Thuis is al aan zijn twintigste seizoen bezig. De voorbije voorbij thuisachtige opnieuw heel wat succes. Ik ben wel eens benieuwd wat het succes doet van deze populaire soap. Ik zit nu bij Tina Madevoet, beter gekend als Pauline. Dag Tina, um, zegt Tina, wat doet het succes van Thuis nu bij jongeren? Oh, um, heel veel, denk ik. En ik, ik stel me nog altijd de vraag waarom dat jongeren zoveel kijken. Maar de, ja, dat heeft natuurlijk ook met de jongere personages te maken, waarin ze dan een voorbeeld zien. Ik denk ja, dat de combinatie hier ideaal is dat je, je leeft met de ouderen mee, maar er komen altijd ook nieuwe generaties. En het feit dat ze die ook laten samenspelen met de ouderen, Louis-Yvette, da, dat is ja, ook ja, zo ja. schoon om te zien. Voilà, Mijn is... oma is daar ook ontroerd hoor. En die vertelt dat dan ook tegen mij: van oh, Louis, doet dat toch schoon. Dus ja, ja alleen. Ja, Voilà, Ook de, de... ouderen zijn gecharmeerd door de jongeren, hoor. Voilà, ik zit nu bij Katrien de Rijscher, beter bekend als Judith. Dag Judith. Hallo. Um, wat doet het succes nu van thuis bij jongeren? Uh, ik denk uh, ja, dat we daar allemaal heel blij mee kunnen zijn. En ik denk dat het is omdat er heel veel jongeren zijn die zich herkennen in de thema's die uh, in thuis behandeld worden, dat dat een beetje het succes is. Ja. Zoals in de blok zitten en daar herkennen studenten zich wel in, denk ik. Ik denk dat ze vooral ook wat proberen te zoeken, dat er vele generaties zijn. Gelijk Stan en Emma zijn dan mijn kinderen, dat zijn de jongeren. Dan heb je Louis en Jana, dat zijn al iets ouder. En ik denk dat ze zo vooral alle generaties wat proberen uh, in te vullen. Jullie zijn de idolen van jongeren, zijn jullie zich daarvan bewust? Goh, ik denk dat dat heel goed meevalt. Uh, het, het meeste merk ik daar op sociale media. Is dat toch een punt waar je toch, uh, het contact met de jongen wil blijven aangaan? Ja, het is, allee, ik, ik, ik ga nooit, ook niet in tijdschriften of zo, echt het achterste van mijn tong laten zien. Maar ik vind het wel fijn om hen eens te laten zien van waar dat je mee bezig bent. Ik, ik wil echt ook um, de echte laten zien en niet alleen de, degene waarvan ze denken die daar het superleven heeft. Alleen, ik heb onlangs een foto gepost van een half gezicht geschminkt en een half gezicht ongeschminkt. Voilà. Wat, allee, en ik had ook gezegd: van ja, um, allee, voor alle mensen die zich ooit onzeker voelen, het is, het is niet omdat je op tv komt dat, dat je dat zelf ook niet hebt. En we zien er allemaal niet zo perfect uit als dat lijkt. Dat merken we dat wel. En ik merk wel zo in de straat hoeveel mensen er soms u aanspreken. Uh, ja, maar wij zijn natuurlijk heel blij dat het zo succesvol is. Hè? En nu is natuurlijk ook sinds dat de, de iPhones en alle dingen er zijn. Heel vaak selfies en heel vaak op de foto. Heb je nog een bepaald uh, levensmotto eigenlijk voor de jongen? Van, ja, niet stilzitten, blijven doorgaan? Of? Ja, dat vind ik wel. En vooral ook heel enthousiast blijven en heel nieuwsgierig blijven. En heel veel nieuwe dingen willen leren. En ik denk... Uh, ja, ik denk als je openstaat voor heel veel zaken, dat dat een heel schoon, dat dat u heel ver kan brengen in het leven. Voilà, dat is heel mooi. Dankjewel Katrien. Voilà, zeer graag gedaan. Voilà. Allee. Samen met Ferionuk kijk ik heel erg uit naar de seizoensfinale van Thuis. Dit was Tris jaar voor VZ2 vanuit de Manhattan Studios in Leuven.